Welkom bij Tomzorg. Bent u wat zwaarder gebouwd of zoekt u een rollator die wat meer ruimte geeft, dan is een rollator Peter een zeer interessante keuze. Een zeer royale en stevige rollator. Met een breedte tussen de handvaten van 56 cm en een royale zitting van 46 cm breed. En een zeer sterk frame. ...wat een gewicht tot 200 kilo perfect kan dragen. Natuurlijk is de rollator ook zeer comfortabel. Met een gepolsterde zachte zitting... ...zeer grote royale wielen voor een zeer goed rijgedrag... ...en grote handvaten om de rollator goed vast te kunnen houden. En natuurlijk zijn de handvaten zeer eenvoudig met het losdraaien van deze knop in hoogte instelbaar van 85 centimeter tot 99 centimeter. Dus ook voor personen boven de 1,90 meter is het nog steeds een zeer goede rollator. Natuurlijk is de rollator ook veilig. Heeft grote wielen voor een veilig rijcomfort natuurlijk ook de maat, de royale maat, geeft ook veel stabiliteit. En natuurlijk voorzien ...van zeer goede remmen en een handrem, zodat als u gaat zitten nooit met de rollator achteruit rijdt. En zoals u ziet ook uitgevoerd met een rugleuning, met een zachte bepolstering, ook voor een comfortabel zitcomfort. De rollator is compleet met een afneembare mand voor je boodschappen en een hengsel om mee te kunnen nemen. en voorzien van een stokhouder met een klem bovenin om ook uw stok makkelijk mee te kunnen nemen. De rollator Peter kan ook makkelijk worden meegenomen. Eenvoudig. De zitting opklappen, in het middenbeet pakken en optillen. De rollator vouwt zichzelf samen en kan zo eenvoudig worden meegenomen. En indien nodig kan ook door midden van twee klikjes de rugleuning eraf genomen worden zodat de rollator nog kleiner opvouwt. Dus zoekt u een wat royalere rollator die ook een groter gewicht aan kan, dan is de rollator Peter zeker een zeer interessante keuze. Gaat u over tot de aankoop van de Peter, wens ik u daar natuurlijk heel veel plezier mee en hopen in ieder geval spoedig bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank!